Goedemorgen iedereen. Ik ben net wakker, dus ik ben nog een klein beetje aan het bijkomen hier op de bank. En ik heb vandaag een hele leuke dag voor de boeg, want ik ga namelijk iets superleuks doen samen met Tara vandaag. We hebben er heel veel zin in, het is echt heel vet. Wat dat is, dat ga ik nog heel eventjes niet zeggen, maar dat laten we jullie zo meteen wel weten. En ik ga eerst even nog eventjes douchen, ontbijten en dergelijke, want mijn haar moet zo meteen wel goed zitten voor de dag. Dus dat ga ik nu eventjes doen en blijf zeker kijken en dan spreek ik jullie zo meteen. We zijn door Olsi uitgedaagd om iets super awesomes te doen. dus. Wij we hebben onze bucketlijsten erbij gepakt en iets heel tofs uitgekozen. En mocht je Ossie nog niet kennen, het is een heel fijn haarverzorgingsmerk dat we al jaren gebruiken en het heeft ook echt een heerlijke geur. Perfect voor wat we vandaag gaan doen. Hi allemaal, we zijn nu een paar uur verder, het is alweer het einde van de middag en we hebben even hard gewerkt aan de site, artikelen afgetikt en we zijn eindelijk klaar. En we gaan straks iets heel vets doen, echt is heel spannend en nogmaals, we gaan het nog niet vertellen, we gaan het zo gewoon laten zien, het heeft te maken met een boot. En we gaan naar Rotterdam, dus het wordt heel erg cool. We hebben het heel erg druk gehad de afgelopen tijd, dus we zijn echt toe om even te relaxen, maar ook om weer even wat energie te krijgen. En ik denk dat we hiervan wel wat mm -hmm. energie gaan krijgen. Dus we gaan ons eerst even opfrissen, want we gaan daarna ook nog lekker uit eten. En dan, uh, dan gaan we het doen. We zijn aangekomen bij restaurant Las Palmas. Hier gaan we vanavond eten en dat is het restaurant van Herman den Blijker. En ja, we wilden al een tijdje naartoe, dus echt een beetje een droom die waar komt. Dus we hebben echt super veel zin in, ook wel een klein beetje trek. Maar we gaan nog niet eten. Ja, we gaan nog niet eten, want we gaan zometeen eerst het water op. We hebben namelijk een herrie op het waterarrangement en dat is dus met dat we zometeen hier gaan eten. En dat we op een hele speciale boot super hard zometeen over de maas gaan varen. En ook met de rondleiding en zo erbij, dus dat is het heel erg leuk, daar heb je heel veel zin in. Ja, het heet dus een, uh, een ribboot. Ik weet niet zo goed waarom het rip heet. Maar ik weet wel dat de motor aan de buitenkant zit. Dus daarom maakt het ook vet veel herrie. En als het goed is, is de snelste snelheid ongeveer 100 km per uur. Dus, dus dat is echt makthard. Ja, dat is yeah. echt super spannend, maar wel heel veel zin in. Heel tof! Vest. Vet he? Het gaat ja. keihard. spannend. Ik, ik ga oh, snel nou, op de, nou de camera weer weg. <tie> Oké, okay, dit was echt... Awesome, we gingen zo ontzettend hard. Niet normaal. Het was zo vet. Ik hoop dat, we, dat jullie het goed genoeg kunnen zien op de beelden. Er waren echt momenten dat je echt zei van ik moet me zo goed ik, je vasthouden. Ik moet me echt vasthouden, ja. En dat is als je van snelheid houdt en van toffe dingen doen, dan moet je het echt... Gewoon ook gaan doen. En ik denk dat we inmiddels al een beetje honger hebben gekregen van al deze adrenaline en snelheid. Dus we gaan zo even lekker eten. Daar ben ik wel echt aan toe. Nou, de keuken die opent om zes. Het is nu ongeveer vijf uur half zes. Dus we gaan heel eventjes een drankje doen bij, hoe heet dat ook alweer? Phoenix Factory, Food Factory zijn volgens mij. Ja, gaan we gaan even wat te drinken halen, even buiten zitten aan het water. En dan gaan we daarna terug om lekker te eten. Nou, we zitten inmiddels in het restaurant. Het ziet er echt super gaaf uit. En we hebben net Herman zelf ook nog gezien. Hij was wel in gesprek, dus we hebben hem niet echt gesproken. Maar ik kreeg wel complimenten over mijn wimpers. Dus dat is wel heel erg bijzonder en leuk om te horen. En we hebben net al onze bestelling doorgegeven. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. En Tara uh, heeft ook vast wat lekkere oesters genomen. Die volgens mij echt mega lekker waren. Ik heb er heel veel zin in. En ik heb honger. En ik denk nu al eraan om misschien twee desserts te nemen. Hoe knows. Nou, vandaag was echt super awesome. Ik bedoel, die rapvaart was echt super gaaf om te doen. Ik had geen idee dat het zo tof was en dat was echt gewoon actie, knallen, snelheid. We willen Ozzy daarvoor bedanken, want Ozzy heeft ons uitgedaagd om iets uitdagends te doen. Iets wat echt een droom van ons was. Iets, iets stoers, iets wat bij Ozzy Girls past. En nou, we vonden dit helemaal bij passen. dus we dachten, yeah. laten we het gewoon doen. Dus mocht je ook iets op je bucketlist hebben, ga het gewoon doen. Ga er gewoon één ding van je bucketlist afhalen. Dat raad ik jullie gewoon aan. Het is gewoon super leuk allemaal. Ja gaan we nu weer naar huis. Het is echt een lange dag geweest, we gaan er geen hele lange avond van maken. Maar het was wel echt een topdag dus uh, ik ga lekker slapen zo. Yes. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. Doe vooral even een duimpje omhoog en vergeet ook zeker niet om te abonneren op ons kanaal. Ja, en laat ook zeker eventjes jouw bucketlist of droom achter in de comments. We zijn heel erg benieuwd wat jullie nog heel graag een keertje zouden willen doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.